Dag dames en heren. Vandaag begint officieel de zomer om 14 minuten over 11 om precies te zijn. Dat betekent dat in deze fase van het jaar de nachten kort zijn, de dagen heel erg lang. En dus is het heel lastig om mist op de gevoelige plaat vast te leggen. Maar vanmorgen kon het, zoals hier bijvoorbeeld rondom de IJssel, ja, de komende dagen kan dat misschien ook nog wel gebeuren, maar je moet er dus heel vroeg bij zijn. Daarvoor in de plaats hebben we vanmiddag vooral heel veel zonneschijn. Vanmorgen lag Nederland al prachtig in het zonnetje te baden. Maar we zien wel wat bewolking net ten zuiden van ons. Gisteravond en afgelopen nacht waren er een paar regen- en onweersbuien actief... zo tussen het noorden van Frankrijk, net ten noorden van Parijs en de Belgische grensstreek. En die bewolking en nog de laatste restantbuien die liggen daar nog steeds... De bewolking komt zelfs wel wat naar het noorden. En dat betekent dat we later op de dag in de zuidelijke provincies met name wat meer bewolking hebben. Verder veel zon, maar kleine stapelwolkjes, een beetje sluierbewolking. Er staat vandaag heel weinig wind en uiteindelijk wordt het zo'n 20 tot 22 graden in het noorden van het land, terwijl in Zuid-Nederland her en der zelfs de zomerse 25 graden kan aangetikt worden. En net als de afgelopen dagen ook vandaag een hoge zonkracht. Vanavond rustig weer, nauwelijks wind. Weinig bewolking, alleen in het zuiden nog steeds die wolkenvelden. En komende nacht, ja, dan wordt het niet zo koud als afgelopen nacht, want afgelopen nacht daalde in Twente zelfs nog de temperatuur tot rond het vriespunt vlak aan de grond. Nou, dat zal vannacht niet gebeuren, maar goed, het zijn wel mooie slaaptemperaturen, zo'n 10 tot 13 graden over het algemeen. En morgen... Wederom een zomerdag met flinke zonnige periode, weinig bewolking, ook nog wat hogere temperaturen, misschien wel tot 28 graden aan toe in het zuiden van het land. Ja, voorlopig blijft het zomer in Nederland, maar we zien wel dat er een kleine verandering komt. Zo wij donderdag bijvoorbeeld de temperatuur lokaal op te lopen naar een graad of 30, maar tegelijkertijd, later op de dag, kunnen in het zuiden van het land een aantal regen- en onweersbuien opkomen zetten. En vrijdag dan maakt het hele land risico op buien met onweer. Het is Broeierig warm met een graad of 25. In het weekeinde, nou, een enkele bui blijft mogelijk. Maar we zien vooral dat het iets minder warm gaat worden. Fijne dag verder.